Wie kan mij vertellen wat er met ons aan de hand is Kan me uitleggen waarom niemand op zijn streven staat Ik voel het op mijn klompen aan, dit gevoeg of laat Mensen, als iedereen blijft zitten en niemand meer de straat gaat We moeten laten horen dat we niet meer alles pikken Dat we niet akkoord zijn met wat daarna voor ons beslist Ze hebben het idee dat ze alles kunnen vlekken, Zo voor de strijd tegen de fundamentalist Wie beperkt je vrijheid, de moslim of de overheid Wie verzint er steeds nieuws om aan te scherpen. Ze drukken het door met grote agressiviteit. En de islam wordt gewoon misbruikt om dit te onderwerpen. Privacy is niks meer waard, ze willen alles weten. Weten waar je bent en wat je doet en wat je zegt. En alles in een database, opdat ze niets vergeten. Geen vertrouwen, volg de vraag, staat terecht. Kom op mensen, word nu toch eens wakker. Hoe ver moet dit nog komen voordat je beseft dat het net zich aan het sluiten is? Telkens ziet je strakker. Het is absoluut nodig dat je nu je stem bereft. Het is nu hoog tijd dat je voor je vrijheid strijdt. Anders krijg je spijt van je onverschilligheid. Je bezorgdheid om de absurditeit. Want dankzij de beleid maak je al je kwijt. Op allerlei manieren wordt een burger klemgezet. Voor je eigen veiligheid, zeg men maar met een pokerface En je bloot je door een bodyscanner. Want dat eist de letten met je vinger afdruk. En een nationale database. Alles lijkt geoorloofd in de strijd tegen terreur. Sla de kanten maar op mij en je snapt wat ik bedoel. Ik maak me ernstig zorgen, dus vergeef me dat ik doorze. Maar overheidscontrole geeft me niet zo goed gevoel. Om sporns zijn er voor de criminelen. Maar blijkbaar zijn we tegenwoordig allemaal. Mensen lijkt het echt om niet te kunnen schelen. Dan is recht op saberskring steeds meer wordt vertraagd. Ben je al zo lang geslagen dat je het niet ziet? Heb je oogklep op of ben je echt zo dom? Dat je niet in de gaten hebt dat je wordt bespied door camera's met microfoons en de bebouwde klomp. Hoe is het toch mogelijk dat niemand protesteert? Dat er niemand opkomt voor zijn rechte privacy? Als er één belangrijk ding is, dat geschiedenis ons leert, is dat we niet gebaat zijn bij zo'n strikte registratie. Het is nu hoog tijd dat je voor je vrijheid staat. Anders krijg je spijt van je onverschilligheid. Je bezorgt om de absurditeit Want dankzij de beleid maak je al je rechten kwijt Hou je van je privacy ben je gelijk verdacht Ik kan er niemand tegen, zitten, er echt meer in mijn maag Want elke dag opnieuw wordt er weer eens nieuws bedacht Door een politiek om de nul ergens in Den Haag Teken je bezwaar krijg je geen respons maar in het gevoel dat je tegen de muur praat de politiek die luistert niet, ze hebben scheiden ons We moeten protesteren, anders is het straks te laat Want de overheid vertrouwt ons niet, wat hebben we misdaan Wat doen we verkeerd, dat men ons gespioneerd. De tijd is rijp om met z'n allen op te staan Tegen de controle staat die de overheid creëert Om de vier stemmen zet geen zoden aan de dag. Want een gemiddelde politicus is een volksverlakker Sluw als een vos, en ooz of rijk Maar er is nog over, want ik doe je wakker Het is nu hoog tijd Dat je voor je vrijheid stijt Anders krijg je spijt Van je ogen. Verschilligheid, dan je bezorgdheid om de absurditeit. Want dankzij de collectie heb je al je rechter.